Doe jij dit jaar mee met de Nijmeegse Vierdaagse of wil je heel graag meewandelen, dan heb ik nieuws voor je. Want de jeugd staat dit jaar centraal tijdens de Vierdaagse. Daarom hebben we het V-team bedacht. Jullie wandelen gewoon met je eigen begeleider, maar ook met elkaar. Dat is namelijk veel gezelliger, veel leuker en zo kunnen jullie elkaar ook bijvoorbeeld steunen als het even een beetje zwaar gaat. Wij zorgen voor veel lol, veel extra's en gezelligheid. Het enige wat jij moet doen is... Je opgeven. We hebben plek voor 100 kinderen, dus als je je wil opgeven, wees dan snel en nee, nee niet allemaal tegelijk.